En we zijn live. We wachten even tot een paar kijkers binnenkomen. Herhalingskijkers. Leuk dat jullie deze terugkijken. We staan hier aan het Eems kanaal. We moesten even zoeken naar verbinding. Wij maken deze week filmpjes in het kader van de week van ons water. Laten wij zien wat wij als waterschap Node zelf doen aan de waterveiligheid. En we staan hier. Waar staan we hier? Ik sta hier met Bertjan. Bertjan Pol. En Bertjan, wat doe jij om ons land Veilig te houden voor het water. Ik organiseer de projecten voor de dijkversterkingen voor de regionale waterkeringen. Wat zijn regionale waterkeringen? Dat zijn de dijken die door het binnengebied van Nederland liggen, langs de, ja, langs de waterwegen die het, die het water moet keren Dus langs de rivieren en kanalen, zoals hier langs het Eemskanaal? Ja, dat klopt. Oké. Okay. Hey, en wat zie ik hier achter ons? Ja, zie ik zie hier een ja. lange nacht. Deze damwandplanken worden langs het Deemskanaal gezet. Dat is een project dat wij samen doen met de Rijkswaterstaat om de Eemskanaalkade te versterken. En daarbij wordt de Eemskanaalkade ook aardbevingbestendig gemaakt. Oh, en hoezo is deze damwand dan aardbevingbestendig? Nou, de constructie is zodanig dat de planken een bepaalde lengte hebben. Dat die in een niet verweekbare zandlaag zitten. Zodat daar met een, met een, een anker de constructie zodanig is dat die ook bij een aardbeving... Dat hij op zijn plek blijft. Dus dat hij goed vast zit aan de grond. Ja, dat hij goed vast in de ondergrond zit. Zodat het kanaal en de dijk bij een aardbeving, zoals die hier in Groningen vol kunnen komen. gevolge van de gaswinning. Dat hij op zijn plek blijft. Oké, okay. hey, we hebben inmiddels negen kijkers. En ik kreeg net al onze eerste vraag. Hoe diep gaan dan die damwanden? Is dit, is dit de lengte van de damwand zoals die ja, erin gaat? Hier, hier zijn de damwanden 13,30 meter. 30, maar verderop zijn de langste damwanden... Die zijn... 19 meter 30, dus dat is behoorlijk lang. Die, ja, die, die zitten dus zeg maar, tot een, een 18,5 meter de grond in. Oké. Okay. Daar, daar komen ankers komen daaraan en die ankers die gaan tot ongeveer 25 meter diepte. Die worden onder een hoek van 45 graden daarin gezet en er komt een beton, betonnen voet okay. daar achter. Oké. Nou ja, Hil, misschien kan je iets, inderdaad iets meer laten zien hoe dat dan gebeurt, want volgens ja. mij zien we hier iets uh, waar dat mee gebeurt. Ja, hier zien we, uh, <lacht> Hier zien we een schip met een, een heizet. Op dit moment uh, staat hij even stil. Je ziet hier het, uh, het heiblok. Dat is een, een heiblok die werkt uh, hoogfrequent. Oh, dat is het heiblok. Ja. Dat is het heiblok. Die werkt uh, hoogfrequent. Dus uh, met een bepaalde trilling worden die uh, stalen damwandplanken naar beneden gezet, de grond in. Oké, okay, en als er dan de grond in zitten, volgende kijkersvraag, hoe lang gaan de damwanden dan mee? Uh, de damwanden hebben een uh, levensduur van uh, 75 jaar. En uh, over 75 jaar moeten ze nog aan de norm voldoen. Dus aan de norm dat ze dan nog, ja, nog niet doorgeroest zijn, zeg maar dat ze dan nog voldoende sterk zijn. Maar hoe weet je dan, volgende kijkersvraag, dat de damwand moet worden vervangen? Uh, dat is een kwestie van uh, meten en uh, onderhoudsinspecties uh, uitvoeren, uh, testen daarop doen op de, op de ankers. En, uh, ja, dan, dan, en visueel natuurlijk. Op het moment dat, uh, dat er de gaten en komen, oh, ja, dan ben je echt te laat. Ja, dat klinkt al best wel als een heel technisch verhaal, ja. maar het valt dus ook wel vrij simpel uit te leggen dat als je uh, damwand zit met uh, gaten erachter of damwand, dat kapot is gegaan, zeg maar, Wat je, ja, dat kunnen we hier niet zo goed laten zien, want hier is het al uh, helemaal netjes. Dat hij dan naar vervanging toe is. Goed, ik krijg een vraag voor jou Betjan. Uh, jan Waarom ben je dit werk gaan doen? Waarom ben ik dit werk gaan doen? Ik ben dit werk gaan doen omdat ik het hartstikke leuk vind om uh, waterwerken uh, uit te voeren. En uh, ja, daar heb ik een opleiding uh, voor uh, gevolgd, meerdere trouwens, en uh, ja, zodoende ben ik bij het waterschap uh, terecht uh, gekomen. Oké, okay. ik kreeg net ook nog een vraag toch over die 75 jaar. Ja? Um, ik weet niet of ik hem helemaal goed heb begrepen en goed heb onthouden, maar er stond um, uh, waarom moeten ze over 75 jaar eruit als er zoveel, al zoveel vervuiling is? Zo, het is natuurlijk een metalen constructie die je de grond in zet. Ja, Maar die constructie die, die heeft een technische levensduur, dat klinkt heel technisch, ja. 75 jaar. Daarop is hij berekend en, en ja, uitgerekend, zeg maar. En het kan best zijn dat hij 150 of 200 jaar meegaat, maar na die 75 jaar, dan zal sowieso gekeken moeten worden of hij nog voldoet. En tussentijds ja, houden we natuurlijk die damwand in de gaten, want dat ja. is onze veiligheid. Daar zijn ja. we voor. Nou, staan we hier op de Eemskanaalkade, dus dit is zeg maar de kade wat je hier ziet, je ziet ook hier dat grond werkt. Oh, ik kreeg nog een vraag, wat zijn de lengtes van de damwandplanken? De langste planken zijn 19,30 meter 30 en uh, hier zie je 13,30 meter 30 oh, ja. liggen. Nou, en 13,30 meter 30 is zo lang jongens. Dat is 13,30 meter. 30. Meneer, u bent een held, krijg ik een reactie. Ik loop ondertussen lekker. Het is echt soppen in de klei. Zoals het hoort op een goede dijk, of niet, weet jan Ja, zeker. Het, uh, het buitenlichaam van de dijk die, uh, wordt van uh, klei gemaakt. Ja, maar goed, voordat we begonnen met opnemen, moest ik uh, flink aan de uh, voorzorgsmaatregelen voldoen. <lacht> Vertel daar eens iets over. Uh, nou, we staan in, uh, in het draaibereik van een uh, kraan. Dus we hebben sowieso we hebben een, uh, altijd een, een helm op. Op het moment dat de kraan uh, draait, doen we ook onze gehoorbeschermers uh, op. Uh, daarnaast dragen wij een uh, reddingsvest, want uh, nou, zo, uh, zoals je ziet, die klei is uh, met name onder natte omstandigheden spiegel En als je in het uh, kanaal komt, ja, dan trek je aan een touwtje en dan, uh, ja, dan blijf je in elk geval uh, drijven en kun je eruit, dat is je okay. eigen veiligheid. Heel goed, wij gaan, zijn natuurlijk een veilig waterschap, dus we willen er goed uh, op letten. Hé, hey, ik kreeg net de vraag of er aan de overkant hetzelfde gebeurt. Ik zal even de overkant laten zien. Zie ik daar ook een damwand, weet je al? Uh, nee, daar zie je een uh, natuurvriendelijke oever. Uh, die is in uh, beheer en onderhoud uh, bij uh, het waterschap uh, Zenaas. In combinatie met uh, Rijkswaterstaat als uh, vaarwegbeheerder. En uh, de dijk heeft daar een heel andere opbouw als hier aan de noordzijde. Wat uh, ons beheergebied is als waterschap Noord-Zijlvest. Kan je daar iets over vertellen aan de hand van wat we dus aan deze kant zien? Want wat is ja. er dan anders aan? Uh, aan, de, aan deze kant heb je een relatief uh, smalle dijk. Uh, Ik zal heel iets bijdragen. Uh, en een kwelsloot en, oh ja, en aan de daar zien we de Het loopt achter de dijk loopt een, uh, een hele brede achterberm met daarop een uh, wegconstructie met daar weer een achterberm achter en dan pas een kwelsloot. Dus er zit veel meer body achter uh, het dijklichaam aan de zuidzijde. Dat die is, ook... is veel breder. Ja, die is veel breder en dat is uh, ook een van de redenen waarom wij hier met versterkingsplannen uh, bezig zijn. Oké, okay, maar deze damwanden is dat dan het laatste wat gebeurt, of gaat er nog meer nee, gebeuren? We gaan, uh, na het uh, vervangen van de damwanden gaan we ook uh, de achterberm uh, gaan wij verbreden En het met okay. van het uh, project dijkpark Garmerwolde. Dan wordt hier inderdaad gevraagd welke locatie we nu staan. Ja, we zijn nu uh, na, tussen de waterzuivering en de dorp uh, Garmerwolde, zeg maar, de weg. Daar, Daar uh, zien we Garmerwolde. Daar is de die kant op is de stad Groningen. Garmerwolde. En dan die kant op, als we het Eemskanaal afgaan, komen we in Delfzijl. Volgend jaar alles klaar wordt er gevraagd. Uh, het vervangen van de damwanden, uh, dat willen we uh, voor de kerst uh, willen we dat uh, gereed uh, hebben. Uh, dan moet het uh, grondlichaam moet in die periode ook weer uh, achter de damwand uh, zitten. En uh, de tweede fase met grondversterking uh, is de planning dat we daar uh, in de loop uh, van, uh, van volgend uh, jaar dat we daar, uh, mee uh, verder kunnen. Daarvoor zijn we nu eerst uh, aan het baggeren. In het uh, Damse Diep, die bagger wordt ingedroogd in het baggerdepot. En die, uh, die bagger drogen we in en maken we steekvaste grond van die we prima kunnen gebruiken voor het ophogen en versterken van onze kaders. Oh wacht, dus het Damse Diep, dat ligt hierachter. Voor de mensen die het gebied kennen, die weten dat. Maar daar ligt nog het Damse Diep. Dat is ook een, is dat ook een kanaal? Ja, dat is ook een uh, kanaal. En die wordt nu gebaggerd en dat de grond wordt ingedroogd om deze dijk te ja. Uh, verbreden. Ja, om deze dijk te verbreden. Uh, wordt er nog een glooiing aangebracht in het water, begroeiing of zo? Uh, er zal altijd begroeiing ontstaan achter de damwand. Een, een stukje riet zal daar komen. Je ziet nu ook uh, rietplantjes uh, zie je nog staan van uh, ja, op het oude, oude niveau zeg maar. Oh, ja. En uh, de dijk die wordt in principe wordt die strak uh, aangelegd en het uh, profiel van de, de achterberm, daar zijn we nog mee bezig, uh, hoe we dat uh, definitief uh, gaan inrichten. Hey, ik krijg een vraag over Woltersum. In 2012 ja. moest uh, Woltersum ontruimd worden. Ja. Gaat dat nu nooit meer gebeuren? Uh, zeg nooit, nooit. De, uh, die, ja, die, dat, dat kunnen wij niet aangeven, maar wij, uh, wij uh, berekenen uh, de dijken in ons uh, beheergebied. In stedelijk gebied voor een norm van een overstromingskans, het falen van één keer in de duizend jaar. En in landelijk gebieden één keer in de vijfhonderd of één keer in de 500 jaar. Dat, ja, dat is misschien een beetje ingewikkeld om uit te leggen. Tenminste, ik vind het altijd wel ingewikkeld, maar. Ze voldoet aan zo'n strengere normen, dat er een situatie eens in het duizend jaar kan voordoen? Ja, waarbij, uh, waarbij de dijk zou kunnen falen. Okay. dan wordt die op uitgerekend. Maar, ja, maar je, je weet het, niet wanneer dat is? Je weet niet wanneer <laughs> dat is. Dat weet je nooit. Okay. He, dat is een theoretische situatie. Oké. Okay. Hey, en zij, Zie ik nou goed dat ze daar verder op? Het is een beetje mistig. Zijn ze daar nou nog aan het werk? Ja, daar uh, worden uh, de schroefankers uh, die worden, uh, geplaatst. Op deze damwand gaan uh, onder een hoek van 45 graden. Er worden, worden ankers ingeboord tot een tot circa 25 meter beneden NAP. En die elementen worden aan elkaar geschroefd. En dan komt een, een betonnen voet aangespoten. Oké, okay, hey, ik kreeg net een reactie. Goede preventieve maatregels doen dan. want voor de muskusrat. Zit hier muskusratten? Ja, overal waar waterwegen zijn, zijn muskusratten. En, maar die muskusratten kunnen inderdaad niet door de staal heen vreden. Dus hier hebben, dus zullen we er niet zoveel last van hebben, die nee, beesten. Hier uh, heb je in principe geen last van uh, de muskensraden, maar goed, in de, de kwelselo die hierachter ligt, uh, zou dat natuurlijk prima kunnen, want daar ligt niet zo'n uh, stalen man. Ik kreeg net ook nog een reactie van mensen die het heel leuk vinden om uh, mee te kijken, dus dat is goed om te horen. Kunnen jullie ook aangeven met uh, hartjes op het scherm? Wij houden van wel van hartjes, of niet, met Jan? Ja hoor, Dat <laughs> mijn hart sneller van klopen. Hey, uh, uh, tenzij de kijkers nog wat vragen hebben, maar ik heb in ieder geval nog een, uh, een laatste vraag voor jou. Ja. Um, wat kunnen mensen thuis doen om te zorgen voor veilige dijken en kaders? Uh, daar kun je heel veel aan doen. door uh, Op het moment dat je een situatie uh, ziet die je niet vertrouwt, contact op te nemen met uh, het waterschap. Bij de dijk bedoel je? Bij de dijk. En, uh, wat is dan een voorbeeld? Een voorbeeld. Nou, als je water uh, uit een dijk ziet uh, komen en uh, <laughs> je hebt een periode met, uh, met veel regen en uh, het water is uh, hoog achter de dijk. Ja, trek dan uh, alsjeblieft aan de bel, dan kunnen uh, onze mensen die kunnen de situatie bekijken uh, of we daar uh, een uh, maatregel moeten nemen uh, of niet. Maar natuurlijk, als je langs een dijk woont, ga niet graven in de dijk, maak geen vijvertjes, zet alsjeblieft geen bouwwerken zoals huisjes en zo in een dijk. Want die dijk heeft gewoon de functie als waterkering en uh, ja, dat is prima voor als je erachter woont. Oké, okay. nou, oh. Je bent een goede presentatrice, Sylvia, krijg ik nog eens reactie. Nou, dat is hartstikke leuk om te horen. We gaan dit filmpje afsluiten. We gaan zometeen nog een laatste live uitzending maken als afsluiting van deze week. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken Bertjan. En ik wil de kijkers vragen uh, zometeen nog eventjes in te schakelen om samen met ons uh, deze week uh, af te sluiten. Bedankt voor het kijken en tot zo!